Ik ben van alles aan het klaar zitten. Ik heb, uh, ik heb mijn bijtels, ja, ik heb ook zo'n beetje houtsculptuur gedaan. Dus, Houtbewerking. We moeten alles kunnen. <laughs> nee, eigenlijk niet. Maar ik ben wel zo weinig. En uh, ik heb uh, van mijn schoolboeren een keer uh, een paar bijteltjes gekregen. Voor mijn verjaardag het meegebracht uit... Uh, ja, hij wist ook natuurlijk, dat ik zo een beetje van alles deed. Heet hij heeft hij meegebracht uit Italië uh, of zoiets, dingen. Maar we zijn die maakten die bij het. Uh, ik ben er altijd contact mee. Dat is gewoon een, een, een, een, een, een veegutsje. een gewone boombuitel en een ander guts om te gutsen. Deze zijn er van de, Ja, slecht geslepen. Ernaast geslepen. Eén dik en één dun. Je kunt toch wel mee voet. Die heb ik een keer bijgeklopt. Omdat ik ze nog platte moet stemmen. En deze is ook een veeguts, maar een groter. ze komen van pas. Ik heb die allemaal gewet, geslepen en gewet. Want die zag ik erin. Schaam me eigenlijk dood. Ik ga dat niet doen. Dood, uh, ik heb dan nu een keer gedacht: ik al mijn, al mijn dingen, zo, alles moet ik gaan slijpen. Al mijn, uh, mijn, mijn, mijn beddels en zo. ik ga hem niks Mijn schaven ook. Scherp maken. Scherp en uh, wat had zo een schaaf. Zo ja. De meester wou er mij geen geld voor dat wil wel iets zeggen. Hè. Maar. Voor deze. Een Stanley steel. Stanley. Stanley. He. Stanley. Nee. Oh. Ik weet het niet meer. ze is erop. Daar wouden we met toen. 50 frank voor geven. Frank nog hè? Maar niet gewoon tijd hè? Toen dat het geld nog geld was. En nu geld om te verkwisten is. We doen dat ook. En nee. En hij zei tegen mij, ik zou wel een keer 50 vrienden Tot Pas op. Meer dan 30 jaar geleden. Nu zal ik het zeggen. Ik ben meer dan 30 jaar oud. Enfin. Hmm. Hmm. Oh, ik heb die dan ook bij geslepen, terug geslepen. Die jaren gelegen en nooit niks mee gedaan. Ik heb die geslepen en... Oh, ik zit ook ontzettend. Moet je eens kijken. Dat begint nog wel. Ja, het is niet echt op een kwaad. Ik gaan jullie dat vat voorbij laten. Kijk, uh, oh, ik heb hier maar een, een gezet, ik zeg gezet. Uh, dat, dat is zo een, uh, een pochetje dat mijn, mijn echtgenote nog gemaakt heeft voor mij. Terwijl dat zijn geen naister nice is, maar ze mm -hmm. heeft dat wel goed gedaan. Dat is de schaaf. Hè. De bedoeling is dat, dat glad te maken. We nou, gaan jullie tot aan het einde laten zien. Uh, waar is het tuinde op, Buigt u? Ja, dank je hier zie je want ik heb hier wat met petels in bijgezet had. Dus ik hè, ongelooflijk, dan mag een mens content. Hey. Dat hem iets gedaan heeft, wat dat proper is. En als je zo van die krullen eruit hebt, dan denk ik toch wel dat het goed geslijpen is. Nu die, die schaaf voor dat hem niks wou overgeven, de dees, de bazaarschaaf, hij vond dat toch? Hè? wel, ik vond dat niet. En kijk gewoon, hoe... wat ja. zeg je daarvan? Ik heb van ja. een kameraad iets gekregen, en dat is uh, een man dat ik heb leren kennen op het internet, een, uh, een Japanner. en ik had die een in Tsuba. Uh, gestuurd naar Japan in Tsuba, dat is voor uh, als je, uh, een kat Er zit daar zo een ring op, die zo, uh, ja, versierd is eigenlijk, ter bescherming, dat ze je polletjes niet af kunnen af, af, af, af. maar Ze zijn polletjes niet afsnijden. Mensen had dat, daar verdient dat. Hè. Een Tsuba noemt dat. Ik heb hem dat gegeven en hij heeft mij ook het een en het ander teruggestuurd. Ik had een glazen pen gekregen, dat ga ik nu laten zien. Ik kan alles laten zien. Hè. Maar hij heeft mij deze. Deze is een bijtel, zo opgestuurd. Hier is een, zijn handtekening. Ja. En dat is zoiets. Nog niet gezien. Nee, echt nog niet, niet gezien. Heel speciaal staal, eigenlijk. Heel, heel, heel, heel veel staal van kinderen, Dat ze nog verwerken vanuit een ijzererts. Scherp dat dat is. Dat is. Ja, het is, het is gekend. Uh, de naam zal ik erbij zetten. Ik weet het niet meer. Kakarima, Kakarima, kikiki, absoluut. En dat is. Mocht er zeker van zijn, dat is. Ja, scherp staal. Die heeft dat zelf gesmeed voor mij. Omdat ik hem. Die in heb opgestuurd. Die het soepa die heb ik niet zelf gemaakt. Die het soepa die heb ik laten maken. Die hebben ze. Ja, ik moet dat zeggen, uitgelezerd en het dat was, dat was dus gewoon. Enfin. Kijk hier, dat kunnen we gaan laten zien, hoe scherp dat, dat spel is. Okay. Dat is dus werkelijk scherp. Fantastisch hè? Als je dat daar zo kunt afkrijgen, met een simpele bijtel, dat, dat een is. dan een schaafmes is. Je moet het wel wat kunnen, hè? ben er al wat uit. Kunnen. Ik ben er wel uit, maar als het er zo afkomt, dan wil ik dat wel zeggen. Dat is scherp. Zie je Ik ben daar heel content mee. Zo. Wat oh, kunnen we nog niet platen laten zien. Ik heb een neermachine gekocht. Een houtdraaibank. Nee, ik heb ze nog niet. Uh, Staat daar. Daar. Ik heb, ze nog niet, uh... ja, ik heb ze nog niet gebruikt. Waarom niet? Nee, eerst e simpel. Ik heb ze nog niet afgesloten. Oké. Ik wil die zeker eens zijn? Ja, oké. Okay. Voilà, daar is ze. Is dan niks? Een draaibank gekocht. Ik heb daar 150 euro voor gegeven. Wat vind ik nu daarvan? Dat draait nog rond ook. Kijk. Hoppla. Dat is dan niks. Dat ik misschien een bekje, Ik zal er wel zien, dat ik dat moet doen. Nog mijn. mijn ja, ik vind dat. een geweldig machine. En zeggen dat ik jaren geleden Celeste. Ja, tot Celeste geweest. Weggedaan heb. Mijn bijteltjes, vandaar, hè. Kijk. Mijn bijteltjes. Mijn oude bijtels. Uh, Ziet hij ze? Ah, oh, nee, ik zie ze is er niet. Hier. Er is natuurlijk nog veel braaf, man. Ik, ik heb die geslepen, die moeten nog gewet worden. Dan gaan we wel wat werk aan hem. Dat is er dat ik nog zelf gemaakt heb. deze, ik zal dat zo laten zien. Nog helemaal gesmeed. Ik zal nog wat moeten voor voordat in orde te krijgen. Dat is uh, de beste. Je ziet, dat is niet echt, niet echt 100% goed, maar ik heb dat rond kloppen en ik kan dat niet uitslijpen. Oh, ik kan niet halzen, man. Zo, mijn draaibank. En voor de rest niks als rommel Maar dat moet er niet zijn. Zo, en dat heb ik dan geslijpen op zoiets toen. Ja, wel dat ging goed. Dank je wel. Wacht. Zo. Dank je wel voor uh, mijn, uh, mijn zeeverij te mogen delen. Ik ben altijd blij van zeeverij te mogen delen. Want, uh, zo ben ik nu eenmaal. Nee, ik ben geen zeverij. Maar wel degene die de zeverij wil delen. Goed. Uh, ja. kan niet anders dan. Als, uh, als dat te doen. Want. Ik zijn er wel.